Hallo allemaal, hartelijk welkom bij mijn uh, 150ste video in dit kanaal. Um, vandaag gaan we het hebben over uh, het beginnen van je eigen bedrijf hierin bijvoorbeeld. En hoe lastig dat gaat zijn en hoe fijn het dan is als je goedkope producten aan kunt bieden. Veel mensen die beginnen met zo'n hobby als lasergraveren of met 3D-printen... Um, vooral in de Verenigde Staten, maar ook best wel hier in Nederland, beginnen hiermee en hebben in hun achterhoofd gelijk van daar ga ik een bedrijf van maken. Um, in de Verenigde Staten zeg ik oké, okay, prima. Um, hier in Nederland, hele lastige aangelegenheid en weet wat je doet. Waarom zeg ik dat nu? Kijk, als je kijkt in de Verenigde Staten en ik kijk heel veel video's, heel veel YouTube video's, Um, dan zie je daar um, ook prijzen voorbij komen die men noemt. En dat geldt ook voor de Facebookgroep, uh, waar je bijvoorbeeld in terecht zou kunnen komen, bijvoorbeeld over die Orto Laser Master 2 die ik heb, of over welke andere lezer dan ook. En dan kom je vaak prijzen tegen waar je u tegen zegt. Um, een voorbeeld, LA Hobbyguy die uh, pennen gaat verkopen, want daar gaan we ons vandaag mee bezighouden. Um, ...die die inkoopt voor 79 cent bij Amazon Amerika. Wij doen dat goedkoper, kom ik straks er terug. Um, en ze dan verkoopt tussen de 12 en 15 dollar. Nou, dat moet je eens proberen hier in Nederland. Ja? Hier in Nederland denken de mensen over het algemeen puur alleen aan de prijs... ...en niet wat het kost om iets te produceren. Kijk, jij slaagt er echt niet in om een pen te produceren... Um, ...voor, nou laten we zeggen onder de 50 cent onmogelijk en dat geldt met heel veel dingen ik heb wel eens de een vraag gehad van mensen in mijn omgeving die zeg maar dan zeggen van joh kan je zo'n puzzel ook voor mij lezen kan je een prijs noemen en dan zeg ik van joh ik verkoop eigenlijk niet want dat mag ik niet ik ben werkloos um, maar als ik dan een prijs noem en ik zou zeggen van, joh, ik zou dat zelf dan verkopen voor euro. En dan weet ik eigenlijk al dat dat productiematig vele malen te laag is. Maar bij die euro zeggen die mensen al van, oeh, dat is maar echt te veel geld. En ik weet het, wij Nederlanders zijn gierig. Tenminste, de Belgen die maken graag grappen over ons Nederlander als, Nederlanders als zijnde gierig. Maar ik beloof jou één ding, mede-Belgische vrienden, ook in België, krijg jij het niet voor 12 tot 15 dollar over de bühne. Dat gaat je niet lukken. Nou vind ik dat ook een verre overrated prijs. Ik vind een prijs moet in verhouding staan tot vraag en aanbod. En um, ja, nou het aanbod is best veel. De vraag is relatief laag. Daardoor zijn ook de prijzen laag. Maar daarmee kom je dan over het algemeen productiekostenmatig niet uit. Hoe dan wel? Hoe kom je er dan wel mee uit? Nou, dat is wanneer je bijvoorbeeld gebruik gaat maken van echt hele goedkope grondstoffen. En die zijn er, absoluut. Er zijn absoluut goedkope grondstoffen. Of je daarmee die verkoopprijs onder die pijngrens van die klant krijgt, dat is de vraag. Dat kan ik je niet beloven. Wat wij vandaag gaan doen, wij gaan ons bezighouden met pennen. Ik pak ze er even bij. En deze zijn besteld in China bij onze grote vrienden van AliExpress. Houd dus wel rekening met een lange levertijd. Dit is een zak met 60 van die pennen. Het totale bedrag 20,54 euro. En dat komt neer op een prijs per pen van 35 cent. Ja? 35 cent voor een pen met een bamboe um, behuizing. En bamboe, kan je lezen. Nou, kijk, ik denk dat als je dit wil verkopen, dat je... Met een euro, misschien krijg je ze wel verkocht. En zeker omdat je ze kunt persoonlijk maken. En natuurlijk kun je daar je bedrijfsreclame op zetten. Dat is wat ik ermee ga doen. Ik ga daar mijn bedrijfswebsite op plaatsen. Maar je kan natuurlijk ook op een evenement zeggen van hoe heet jij Pietje Jansen. Dan maak ik daar Pietje Jansen op. Of weet ik wat dan ook. Of uh, leuk dat u op de bruiloft van uh, Aniek en uh, Peter was. noem maar iets, bedenk het maar. Ja? En dat kan natuurlijk erg interessant zijn, want voor een eurotje gaat het waarschijnlijk nog wel. Kijk, zodra je boven die euro gaat komen, zeggen mensen al gauw van ik krijg van elk bedrijf krijg ik pennen geleverd. Als ik bij 1, 2, 3, ink, ink bestel voor mijn printer, mijn gewone printer, dan gooi je zo automatisch al drie van die pennen in, in zo'n doos. Ja? Dus goedkope zaken, daarmee werkt dat. Maar zodra als jij dure dingen gaat maken, ik geef een voorbeeld, uh, mijn video van het Dienblad met tegels erin. Als ik daar een vraagprijs op moest zetten die realistisch is, denk ik dat we in de buurt van de 60 euro komen, want ik heb daar echt vijf dagen aan gewerkt. Ja. Um, een enigszins redelijke prijs acceptabel zou zijn als ik het moest verkopen. Ik doe dat dus niet, dat weet je. Ja. Dan zou dat 30 euro zijn. En ik weet nu al dat de gebruiker zegt van, uh, nou, boah, veel te duur. Krijg ik bij Ikea goedkoper. Ja, alleen dan krijg je er geen tegels in en jij hebt niet bepaald wat er op die tegels staat. Nou goed, oké. Okay. Maar dat is dus een probleem in onze samenleving. In Amerika gebeurt dit grif wel. Hè? In Amerika, ik heb het mooiste voorbeeld was een video die ik zag van iemand die... Uh, er kwam een klant en die had een mes, uh, een zakmes. Het is niet eens zo gek groot, maar er moest op het lemet een naam gelezen worden. En die gebruiker die vroeg op Facebook aan andere gebruikers van, goh joh, wat vragen jullie hier nou voor? En die andere gebruikers, die waren, die waren daartussen die werden gelijk boos, want ja, die zagen gelijk weer een concurrent. Nou Ja, jongens, Amerikaanse schouders dus don't worry too much. Ja. Maar vervolgens kwamen er prijzen boven water tussen de 30 en 60 euro, of dollar, niet liegen, dollar, uh, alleen om een naam, om een lemet van een mest te lezen. Nou jongens, echt geloof mij, zowel in België, dus in Nederland, als in Duitsland, maakt niet uit waar hier in West-Europa. Forget it. Je raakt het never, nooit kwijt. Dus a, wat heel belangrijk is als je dat wilt, moet je a een uniek product hebben en dat is vrij lastig in die lezerwereld, want dan zul je echt creatief moeten gaan zijn en je moet een goedkoop product hebben en je moet die klanten van weten te overtuigen dat de kosten die die betaalt ook reële kosten zijn. En en dat het onder zijn pijngrens blijft. Nou even over die pen. 60 stuks bamboe. Als we die gaan laseren, dan hebben we natuurlijk niet een onbeperkt, onbeperkte maat van wat we kunnen laseren. Kijk, je hebt om te beginnen heb je hier dat, uh, dat klemmetje. En Je wilt eigenlijk niet hier laseren, net onder dat klemmetje. Je wilt eigenlijk op de zijkant, zeg maar, lezen. Dat wil je. Wat daarbij van belang is, is natuurlijk dat natuurlijk um, die houder rond is. Dus met andere woorden, je kunt ook niet onbeperkt laseren, want dan gaat je laser uit de focus. Conclusie is, we moeten hem gaan opmeten, de diameter, om een heel klein beetje te bepalen wat nu um, wijsheid is in dit geval. Nou, dat ga ik even doen. Pakken we een schuifmaatje voor. Zet de schuifmaat erop. En ik kom op 11 mm. Ja? En ik heb voor mezelf al bepaald, dat had ik al bepaald voor mezelf, dat ik van die 11 mm uh, 6 mm laserbaar maak. Dus ik ga uh, de hoogte van die uh, tekst gaat niet hoger als 6 mm zijn. Het kan best zijn dat ik uh, later nog iets groter wil, dit is een eerste test natuurlijk. Um, maar dat is wat ik ga doen. Tweede wat ik ga doen, je hebt natuurlijk die breedte van die, uh, van die pen. En die ga je niet helemaal gebruiken. Ik heb berekend... Tot het het mooiste is zeg maar ongeveer, je hebt 60 mm ter, ter beschikking. Nou dit is vrij veel, 60 mm, ik snap niet hoe ik op 60 mm, nou ja ongeveer 60 mm. Dus dit gedeelte hier, even goed houden. Dit gedeelte is wat mij betreft laserbaar. Ja? Oké, okay. en dat gaan we dan ook laseren. Een heel groot voordeel van die pennen overigens is ook dat, um, ja, die pennen, die lezen natuurlijk razendsnel. De reden waarom ik vijf dagen bezig ben geweest met dat dienblad is heel simpel geweest vanwege de tijd die elke tegel maken kost. Ik schat in, ik weet het niet precies, maar vijf minuten voor een pen misschien, veel meer zal het niet zijn. Het volgende wat ik heb gedaan, en dat is ook heel belangrijk, um, ik heb een mal gemaakt, want als je meerdere pennen gaat doen en je moet ze iedere keer opnieuw uitrichten, dan wordt het een vrij moeilijke aangelegenheid. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een mal gemaakt. Het is vrij lastig. Ik heb een stuk schuim gepakt en ik heb dat zo gevormd dat zo'n pen, even goed laten zien, ja, steeds op dezelfde manier kan worden ingelegd en ingedrukt. En die mal die ga ik plakken met plakband op mijn werkbed. Ongeveer daar waar het midden is, maar het maakt op zich niet zo heel veel uit. Um, waarom maakt het niet zo heel veel uit? Um, uiteindelijk moet ik hem laten kaderen. En op het moment dat hij gekaderd is, ga ik zorgen dat dit precies in het midden zit. En dat we precies uh, die laser afgravuren hierop krijgen, zeg maar. Dat goed laten zien. Zo. Dit moet dus geplakt worden op mijn werkbed. Um, in Lightburn, ik ga het je niet eens laten zien, het is bloed en bloed simpel. Je maakt een toolpad van we hadden gezegd, 60 mm bij 6 mm, 6 mm hoog, 60 breed. Dus je maakt een, een rechthoek 60 bij 6. Die zet je op een toolpad zodat hij niet gelezen wordt en in dat vak plaats jij uiteindelijk je tekst met het jouw gewenste lettertype. Wat nog wel belangrijk is, en dat zal ik straks wel eventjes nog vertellen: dat is met welke settings je hem dan gaat lezen. Um, zodat je een goede afbeelding krijgt. Maar eigenlijk kan ik dat nu nog niet zeggen. Want ik heb het nog niet geprobeerd. Dus ik moet nog heel even kijken. Wat zijn nou de ideale settings. En dan zal ik dat later op in de video laten horen. Nou wat ik ga doen. Ik ga de computer en de laser opstarten. Ik ga, even kijken of ik wat vergeten ben. Nee. Ik ga de computer en de laser opstarten. En vervolgens ga ik de pennen positioneren. Op het werkbed. En ik ga de mol um, vast plakken en dan gaan we eens kijken of we wat pennen kunnen graveren. Overigens, deze gaan niet gepersonificeerd worden met, uh, met namen van mensen, maar met de naam van mijn eigen firma en ik heb geen laser engrave firma, dus dat ik denk vooral niet dat ik dus probeer concurrenten weg te jagen. Um, het bedrijf wat ik heb, uh, je kunt het achter me al zien, er staat een slushpuppy machine. Ik heb een verhuurbedrijf met allerlei fun producten, slushpuppy, popcorns, suikerspinspringkussens, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dit zijn een aantal giveaways die ik ga, ga maken voor mijn klanten. Um, Oké, okay. zo gezegd, zo gedaan, we gaan beginnen. Ja, um, eindresultaat is uh, klaar, mag er ook zijn. Hier zie je de gelezen tekst, een um, paar dingen, uh, allereerst uh, even over de prijs dus, 20 euro 60 stuks, dat is ruwweg naar boven afgerond, 35 cent per stuk, dus 34 en nog wat, dat is interessant. Um, dan had ik rustig de letters iets kleiner kunnen maken. Had ik ook iets minder kans gehad dat hij iets wat naar beneden verspringt. Want dat zijn ze heel klein beetje. Maar goed, ik maak me daar niet al te druk over. Mensen mogen blij zijn dat ze iets cadeau meekrijgen. En dan is dat verder ook geen probleem. En de speed die ik gebruikt heb was 1500 mm per minuut. En de power uiteindelijk 60%. Ik was begonnen met 85% maar ben naar beneden gegaan naar 60%. Want dat is eigenlijk meer dan voldoende. De tijd voor één zo'n pen... 2 minuut en 10 seconden. Het is dus eigenlijk geen tijd en daarom zeg ik, je op dit product zou je echt winst kunnen maken. Hè? Dan is zeg maar de, productie misschien, de productiekosten zijn misschien, inclusief de pen, 45 cent. Verkoop je voor een euro, je hebt 55 cent winst geboekt, zeg maar. Um, luister lieve mensen, het maakt mij totaal niet uit of u een bedrijf wil beginnen in deze business. Ik zeg alleen dat u zich van tevoren moet beseffen hoe lastig dat kan gaan zijn met datgene wat wij in Nederland, in België, in Duitsland als normale prijzen ervaren. Um, dat namelijk gaat niet opwegen tegen de werkelijke arbeid die u erin heeft en ook de inkoop van grondstoffen en dergelijke. Daarnaast de afschrijving van de stroomverbruik, noem het maar op. Um, nogmaals, probeer het gerust als u dat wil doen en ik hoop dat het slaagt voor u. Ja, maar het gaat wel lastiger worden. Mijn 150ste video vandaag over uh, alle hobby's die ik heb. IJs maken, chocolade 3D printen, FDM 3D printen, SLA 3D printen, uh, CNC frezen, maar vooral ook mijn laserengraver. Uh, dat zijn er nogal wat 150 video's. Ik wist niet dat ik er al zoveel gemaakt had. In die tussentijd, uh, zeker de afgelopen maand, ook heel erg veel uh, volgers erbij gekregen waarvoor mijn... Dank aan u. Uh, ik dacht inmiddels 152 als ik het goed gezien heb vanmiddag. Um, ik zal waarschijnlijk never nooit de duizend gaan halen. Boeit me ook niet. Uh, want ik weiger om reclame te maken voor het kanaal. Ik heb een hekel aan mensen die altijd maar roepen in hun video's. Subscribe en like en patrons en weet ik veel wat. Ik ben gewoon een koude jongen van de koude grond. En um, ik wil gewoon een verhaal aan u vertellen. En proberen u wat te leren. Ik hoop dat jullie het leuk vond deze video. Het lezen van bamboe pennen. Um, en tot een volgende keer. Dag.